Ik ben Siena, ik kom uit Nijmegen en uh, momenteel studeer ik nog op uh, de HBOV-opleiding. En ik hoop over een maand af te studeren. Uh, Lipvullers, uh, zowel voor het boven- en onderlip. Uh, vooral de pijn. Ik ben er behoorlijk bang voor naalden, dus dat hield me heel erg tegen. En ik was ook bang dat het asymmetrisch zou worden. Ik vond van mezelf ook best wel. Lippen, dus ik was ook wel bang van, ja, hoe gaat het uitpakken? Wordt het er wel mooier op juist? Dus dat was wel mijn grootste twijfel. Heel positief. Echt, ik werd heel erg gerustgesteld. Dus daarvoor ook mijn dank. En omdat ik zo'n angst voor naalden had. En alles werd rustig doorgesproken. De tijd werd ervoor genomen. En de pijn viel ontzettend mee, echt. Ik, ik zou het zo weer opnieuw doen. Ik ben er heel tevreden mee. Zelfs nu al. Dat is zeggen dat het alleen maar beter wordt door de zwelling natuurlijk. Maar ik ben er nu al heel blij mee. En uh, het is zeker geen spijt. Nou, ik denk dat iedereen die wel een twijfel heeft, zou ik zeggen doe het. Want ik ben er super tevreden mee. En uh, ik zou niet weten eigenlijk waarvoor je je moet laten. Niet voor de angst, niet voor de pijn. Uh, en het resultaat is gewoon ontzettend mooi. Dus ja, ik zou het iedereen eigenlijk aanraden die twijfelt of onzeker is. Van als je zekerder maakt, gewoon meteen doen. Nou, Ik vind in ieder geval de mensen in de kliniek echt ontzettend vriendelijk. Uh, klaar voor een grapje en een heel ontspannen sfeer. Dus je wordt echt meteen op je gemak gesteld. En, uh, nee, echt mijn complimenten voor het team.